We hebben hier een patiënt of iemand aangetroffen op straat, lijkt niet te reageren. Uh, we gaan de reanimatie starten. We zijn gekoppeld aan een reanimatie. Ja, oké. Okay. Goed. Um, we hebben hier een, een verdachte, die is uh, door de politie neergeschoten ofzo. En die moet dus nu onder politiebegeleiding uh, naar het uh, ziekenhuis worden gebracht. Tweede ambi ter plaatse. De motor zit achter mij, de motor zit voor mij. Maar... Ideaal. Nou, me right Alle mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Ellis Piluva en Moor. Dit is uh, David en Jan. Ik weet het niet. Uh, vandaag niet met Wim. Uh, wij gaan naar pad uh, met de Los Angeles Rescue Division Mods in Amsterdam. Ja, dit is Amsterdam. Je ziet het goed. Daar is de 1359. Nou, je Dat is onze ambi vanavond uh, vandaag. Uh, ja. Dus ik zal even de controle doen. We hebben hem hier moeten ophalen, want ja, gewoon wat kon, kan. We gaan nu naar de post. Groen zit erop en oranje zit erop. Let's go, we gaan richting post waar misschien nog andere ambu staan, maar misschien ook niet. Who knows? Niemand. Oh, oh nee. ik sta allemaal goed. Voor ja. uh, yeah. de ambu modificaties en daarmee bedoel ik de, de scripts, de, de melding plugins als het ware, ik pak ik altijd maar iets zo. Ik pak de ene keer los anders rescue division, dan pak ik weer de. Uh, rescue mod, dan pak ik weer uh, LSPDFR en dan agency callers geloof ik dan pak ik weer IMS mod, dus het is van alles van alles wat vandaag pak ik pak weer eens lekker deze, yeah let's go, yeah zijn er nog dingen die ik moet melden? nee, dit is dus ambulance Amsterdam uh, Oeh. Oe. Uh, ja, voor de rest heb ik ook de sirene erop staan maar die horen jullie wel als we een a1 hebben en dat zit eigenlijk wat ik <coughs> te melden had daar is iets op straat aan de hand uh, we zullen even af gaan ja ik zet nu even kniplichten aan maar ik zweer je dat is echt moeilijk om tijdens het sturen onder oh, kniplicht ik mag gewoon de rood trouwens tijdens het sturen onder oh, kniplichten te doen zeker in een spoedrit dus Het is even afwachten. U wordt dat er iemand op de grond liggen, maar ik weet niet zeker. Ja. Hallo, ambulance. Hoi. Zwakker. Hallo? Hoi. Ja, hallo. Come on, let's go. Rapido, rapido! Lijkt dat een reanimatie hier. Oh man, is MKA, MedCAM ambulance. We hebben hier een, een patiënt of iemand aangetroffen op straat. Lijkt niet te reageren. Uh, we gaan de reanimatie starten. Ja, de reanimatie is gestart. Graag tweede ambulance, tweede ambulance ter plaatse. En Stuan ook. Oh En de poko was goed. Hij is natuurlijk. Waarom zet je ze kruis meer? Dat is ongepast meneer Jan. Kijk eens hoe snel die Popo is aan de basis. Maar de is ook snel. Daar komt één. En daar blijven jullie zeker staan, dat dacht wel. En daar komt twee. Ja, die kunnen jullie niet aan. Goed, jij gaat meer doen, of ik ga meer doen dan dat jij gaat doen. Ik ga hem nog wat medicijntjes geven. Negatief. Werden met deze medicijntjes, ik hem tot leven krijgen. Walla, voilà, adrenaline, alles. Allemaal schrijners, geen backup vragen, dat is niet handig. Daarachter ligt er nog eentje, nee dat loopt er eentje. Op de kaart linksonder zie je een, uh, ik zit nu heel leuk naar mijn scherm te wijzen, heeft echt geen zin. Maar dan zie je een geel bolletje bewegen. Dus je hebt geloof ik ofwel random, kijk en leeft. Adrenaline, je weet toch, oplossing voor alles. Um, je hebt ofwel eentje dus die op de grond ligt waarschijnlijk en eentje die dan uh, en een dronken persoon ofzo. Goed, uh, even een zitrapje doen aan de meldkamer. We hebben één persoon uh, hier uh, tot leven gebracht. Die gaan we nu met spoed vervoeren richting ziekenhuis. Oh shit. Hoe ging dat Ga maar achterin zitten, zo heel leuk ga maar zitten. Want het is ook echt niet raar dat iemand die net gerenumeerd is weer loopt en zo. Uh, oh, handig. Ik had, uh, dat uh, weet ik nu, meer. Die, die uh, stoppen dus ook voor dat stop traffic zeg maar. Maar ja. Ik hoop niet dat ze daarvoor altijd blijven staan. Oh, dat is wel kut ja. Ik crash je hele mot weer omdat ik een patiënt hier aflever. Geloof ik, ja. Ik geloof dat die mod nu krijgt als hij uitstapt. Achteruit gaan rijden. En, Doe doek. ja. Tot je, ja, dat was een fix voor, of ja, geen fix voor in ieder geval. Uh, gewoon hem op de brancard leggen en dan met de brancard naar binnen lopen, geloof ik. Ik uh, zie jullie dan zometeen weer als wij richting of bij post zijn. Dat dus zie je trouwens een look. Dus kom goed uit, tot zo. Zo, we zijn op poststatussen we netjes. En we zijn de enige. Attention all units. Citizens report. A cardiac arrest on Occupation Avenue. Units Respond Code 3. Roger, we're heading over now. Roger that. 159 A1 onderweg We zijn gekoppeld aan een reanimatie. Er is al een ambu te plaatsen. Kant Vrommes. Oké, ik wilde net even tegen het verkeer in gaan, maar het past toch netjes. geef gas, joh, waarom moet je wat dan niks? Ah, dat is zo'n uh, supervisor. We zijn al de reanimatie gestart. Oké, okay. hallo, tweede hand moet plaatsen. Ik sta klaar met de brancard op ik. Daar verleden zeg je. Daar uh, denk ik wel anders over hoor. Is my stash of the oh, my... Daar moeten we een taxi op. Ik hoef geen taxi. Zeg eens en leeft weer. Wat doen jullie toch allemaal? Gewoon adrenaline geven, alles, een beetje weet ik veel, zeg eens wat, ja gewoon geef hier. Het is helemaal goed. Wat ik nu wel ga doen, ik pak de stretcher en ik pleur hem daar gewoon op. Want dan kan ik de mensen nog met ze naar binnen rijden, zo met die stretcher. Kom hoppa nee ik hoef geen taxi uh, ja, oké okay, follow me dan maar jongen jongen ik krijg je waarschijnlijk weer als we bij het ziekenhuis komen maar dat maakt niks uit hopelijk pakken we niet weer hetzelfde ziekenhuis go, go. Oh nee, hier om de hoek is het ziekenhuis, als we daar niet heen mogen zou dat heel gaaf zijn. Oh. Oh, waar ben je, waar ben je, waar ben je, waar ben je? Kom. Ik ga er in. Walla, oh, oh. voilà, ik laat je achter hè vriend. Nu erin, hup. Goed. And Carlat, dat liefje gaan we dus niet mee. Hij wil er mee. Eh uh, ja, we moeten omdraaien natuurlijk als we richting post weer willen gaan. All oh. units, we have requesting an ambulance transport assistance, code 99. All units respond. Oké. Okay. Eh uh, ja, de melding komt binnen als een uh, wat lijkt gewoon op een een begerd. Maar goed, het is binnenkomen als transport gevraagd, in ieder geval een code 99 All Units Response. Dus ik neem aan dat het gewoon A1 is dan. Uh, we gaan het zien, het zal op de landingsbaan zijn. Uh, runway 1. Dus we gaan het zien misschien dat de Schiphol Ambulance uh, twee slachtoffers, slachtoffers heeft, waarvan er eentje dus met een andere ambu mee moet. Nee, nee, nee, niet doen, niet doen, nee, nee, doe nee, nou. Nee. Nee, nee, nee, nee. nee, do oh, okay, maar goed, we moeten toch naar de landingsbaan, dus dan kunnen we net zo goed. Joom, Net zo goed voor hier rijden. Hij wil me wel echt heel graag. Het is op de landingsbaan, Ah oh, nee. Waarom gooit hij me dan naar runway 1? En via hier kom ik er ook wel. Het <coughs> is een beetje omgeheiden, maar ik kom er wel. Zie je? Kijk hier al die brandhout te staan. Wat is hier dan? Brandvermieting of zo? Jezus. Lekker scheuren met de busje. De plaatsen. Wat is het verhaal? Vertel. Deze meneer moet worden overgebracht. Wat heeft hij om zijn... Nou, goed. Hallo. Ik ben uh, David of weet kan het, uh, uh, ja. je weer. Ik ga naar het... ziekenhuis brengen of zo. Neem je maar plaats. En moet jij mee of wat? Wat is nou precies... Wil je ook in mijn ambi zitten? Ja, oké. Okay. Goed. Um, we hebben hier een, een verdachte, die is uh, door de politie neergeschoten ofzo. En die moet dus nu onder politiebegeleiding uh, naar het uh, ziekenhuis worden gebracht. Ik, hij loopt, dus ik zie geen reden dat dit een A1 was. Ik zie ook geen reden om nu A1 richting ziekenhuis te gaan. Zo. Hier nog even wezen bijvullen. Maar nu weer inzetbaar voor de meldingen. We gaan eens kijken wat het ons nog, uh, Ja, de b heeft langer geduurd, nog wat gegeten, noem maar op, je weet toch zelf. Uh, en nou uh, ja, nu zijn we weer inzetbaar. het, het we donker, het is wel donker. Maar dat betekent niet uh, dat het minder druk gaat zijn. We gaan het zien, uh, we moeten rechts op straks. All units, we've got a pedestrian truck on Vinewood Park Drive, respond code 3. Ja, 159 onderweg Op deze weg is dat geloof ik. A1 aanrijding uh, auto x-persoon. En ik meen dat het wel ernstig is, want er is een tweede ambulance ook gekoppeld. Of er zijn twee mannen aangereden. In ieder geval die ambulance was al te plaatsen per direct toen de melding kwam kreeg ik ambulance aan het zien dus ik neem aan dat die toch wel een tweede om heeft gevraagd nou nou die vrije baan ook vrij dan Ah, oh, tweede ambi ter plaatse. Maar waar is de slachtoffer? Daarachter. Dus, ja, dan pleuren we hem uiteraard lekker naast de slachtoffer niet hier. Uh... Ik wil een vacation. Okay. zit je. Ja, een rijden van onze koppeling is namelijk een reanimatie van het slachtoffer. Hallo. Ja, top ga ze door zou ik zeggen. Ik ga er gewoon meenemen. Als het gaat. Oh, sorry. Sorry collega. Oké. Okay. Met spoed gaan we richting... ...hospital. En we gaan... Uh... Kijk, ze zit alweer. Ze kan de deur al wat dicht doen. Valt allemaal wel mee. Ik heb een politiemotor te plaatsen gevraagd. P twee politiemotoren die me gaan begeleiden richting ziekenhuis. Ik hoop dat dat goed gaat. Recht voor mij komt er al eentje. En hier komt het tweede. Hopelijk knallen ze niet op elkaar. Hallo, dat is één. Zonder helm. En dat is twee zonder motorpak. En we zijn vertrokken. De motor zit achter mij, motor zit voor mij. Ja. Die motor gaat wel lekker bumperkleven. We gaan naar de middelste baan. Ja joh, zo'n bumperkleven kleven is nog een uur niet te doen. En naar de linkerbaan. We zijn op bestemming aangekomen. Heren, super buikwerk. Bedankt. Hoe gaat het? Oh, Daddy. Wat? Roger. Copy dispatch. We can't lose another. droppen alsjeblieft goed Hey mensen ik heb heel dank voor het kijken op je leuke video vonden en ik hoop dat jullie het uh, graag weer vaker willen zien laat dan zeker even weten in de reactie en ik zou zeggen tot over twee dagen bij een nieuwe video zoals de tijd tot dan doei